Welkom bij NT2-spraak. Heb je interesse in de uitspraak van het Nederlands? Omdat je werkt als NT2-docent? Of omdat je Nederlands leert? Dan is deze videoserie echt iets voor jou. Maar liefst 25 video's over de Nederlandse uitspraak van klanken, klemtoon, intonatie en assimilatie. Geschreven en opgenomen door Marieke Goedegeburen van NT2-spraak. In elke video wordt één onderdeel in drie stappen uitgelegd. De rest van de stappen vind je in het boek Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen. De video's staan overzichtelijk op de website. Elke video behandelt een apart onderdeel, je kunt ze dus los van elkaar bekijken. En je kunt ze onbeperkt op al je apparaten afspelen. Wil jij weten hoe de A wordt uitgesproken of wat klemtoon precies is? Neem nu je eerste stappen naar verstaanbaar Nederlands. Ga naar nt2spraak.nl/slash videoserie-de-eerste-stappen.